Goedemorgen, welkom bij deze live-uitzending en vandaag gaan we het hebben over een plannen maken om um, ja, je, je afslankproces eigenlijk wat, te wat makkelijker te maken. Um, uh, Laten we even beginnen om een voorbeeld te noemen. Als je nou op reis gaat en je maakt een reis door Amerika, Afrika, whatever, je maakt een reis waarbij je dingen wilt zien... Dan wil je het optimale uit je reis halen. Je gaat niet zomaar ruw op reis en zie maar waar Strip strandt. Tenminste, als je veel wilt zien in die reis, er optimaal resultaat uit wilt halen. Dus wat doe je? Je gaat voorlichtingen of inlichtingen winnen. Je gaat kijken welke dingen je wilt bezichtigen. Je gaat onderzoeken wat je mee moet nemen aan kleding of aan ander materiaal. Uh, je gaat je inlezen, je gaat informatie verzamelen. Kortom, je bereidt je reis goed voor. En met zoiets simpels als een reis, een vakantie, ben je al enorm bezig met voorbereidingen. Maar met afvallen en blijvend slank worden. Denkt iedereen, dat kan ik zo wel doen. En dat is een beetje uh, raar. En... Uh, uh, het is dat je, dat je moet beseffen dat een, een afslankproces waarbij je blijvend slank wilt worden, want dat is uiteindelijk uh, het resultaat of het doel van, van Fitspel, um, is niks zo belangrijk als plannen, als een, een, een actieplan maken. Weten wat je gaat doen. Uh, plannen heeft om veel redenen een functie. En eigenlijk is het misschien wel de belangrijkste is dat we door te plannen... Verlagen we eigenlijk de zogenaamde cognitieve stress. Cognitieve stress wil zeggen dat je als je ergens over na moet denken. En je hebt al een verhoogde stresslevel. Zoals wij nu allemaal tijdens corona eigenlijk wel ervaren. Dan is de verleiding om in ongezondere keuze te maken makkelijker. Omdat je gewoonweg niet de energie hebt om... De juiste keuzes te maken als je niet weet wat je zou moeten doen. Voorbeeldje: je hebt uh, in gedachten dat je de hele week gezonde, warme maaltijd gaat eten. En dan nou kom je van je werk af, of je hebt thuis gewerkt, je hebt heel veel stress ervaren, kinderen druk geweest, terwijl je ondertussen je werk af moet maken en. Het, het, het loopt uit, want hè, door die thuissituatie doe je niet alleen achter je computer werken, maar denk je, nou ik kan ook nog wel even de was doen, ik kan ook nog wel even de boodschappen doen. En voor je het weet, is het half zeven, denk je van, oh shit, ik moet ook nog eten, mijn familie moet ook nog eten, uh, maar je bent doodmoe. De verleiding om dan gewoon iets makkelijks te maken of, wat heel veel meer gebeurt, wat te gaan bestellen, is dan natuurlijk heel erg veel Groter. Als je nou weet van tevoren, ik ga om 6 uur mijn wekker zetten om te stoppen met werken, dan heb ik de tijd om te gaan koken en ik zit in mijn koelkast lichter wat ik moet koken, dan is het vele malen makkelijker dus om je daaraan te houden. Dat heeft te maken met het reduceren van cognitieve stress. Plannen, plan maken heeft te maken met reduceren van cognitieve stress. En als we dat kunnen reduceren, dan kunnen we automatisch beter ons voorgenomen uh, acties uh, volhouden. Als je weet wat je gaat eten, omdat het nu eenmaal al in de koelkast ligt, omdat je er al over na hebt gedacht, dan gaat het bijna als een automatisme, oh ja, dat zou ik gaan eten, dat ga ik maken. Dan hoef je er dus verder niet over na te denken. Cognitieve uh, stressreductie, heeft dus ook als grondslag bijvoorbeeld het verbeteren van zelfdiscipline. En iedereen begrijpt dat zelfdiscipline essentieel is bij uh, het volhouden van een afslagproces. Hoe kan je nou te werk gaan? Ik zie dat er inmiddels uh, al wat mensen kijken. Hartstikke leuk. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust, want dan neem ik die natuurlijk mee. En uh, dan heb je wat aan en dan heb je er meteen live wat aan. Als je bekijkt naar um, stress in het algemeen, ik heb het er al vaak genoeg over gehad, hè, dan gaat eigenlijk je reptiele brein en je limbische brein, neemt eigenlijk je handelen over. Je limbische brein, dat is eigenlijk het gedeelte in je hersenen waar alle emoties, gebeurtenissen um, en ervaringen liggen opgeslagen. En als er maar een trigger is die in herinnering opgeslagen is in jouw limbische brein, dan zal dat als eerste naar boven komen. Waarom? Simpelweg omdat jouw limbische brein voor 95% jouw handelen bepaalt. Als jouw limbische brein het overneemt in dus tijden van stress, dan gaat het automatisch zo dat ons neocortex, ons brein die plannen maakt, waar we het nu over vandaag aan hebben, dat die eigenlijk een beetje wordt uitgeschakeld. Dus dan kan je nog zoveel willen. Je kan nog zoveel goede voornemens hebben. Maanden ga ik stoppen, het nieuwe jaar ga ik, ga ik beginnen met, met mijn gezonde leeftijd enzovoort. Als er niet een stressreductie of als er niet een planning aan gebonden is, dan heb je grote kans dat het mislukt. En die triggers om die limbische brein in, uh, aan te zetten, ja die zijn enorm. En je, moet, je moet weten bijvoorbeeld, jouw limbische brein verwerkt een miljoen keer, een miljoen keer signalen dan jouw neocortex, dan jouw bewuste brein. En dus kan je je voorstellen dat dat vele malen krachtiger is dan jouw verstandelijk denken, rationeel denken, van het is niet zo verstandig om uh, de hele... Pak koekjes op te vreten. Het is verstandiger om nu te gaan lopen. Ook al uh, regent het in plaats van op de bank te gaan hangen. Dat zijn allemaal besluiten van jouw neocortex. Maar zodra er dus een trigger komt. die een laadje opent uit je limbische brein. zal jouw limbische brein. met dus miljoen keer krachtiger signaalverwerking. dan jouw neocortex. het simpelweg overnemen. Daarom, jongens, is het zo belangrijk. om ons te gaan focussen. Op plannen. Plan maken, planning gaan maken. Nou, als we een plan gaan maken om blijvend slang te worden, dan is er eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je een start voor ogen hebt, of een doel voor ogen hebt waarmee je kan gaan starten. Ik moet heel eventjes, jongens, mijn hondje binnen laten. Eén momentje. Mijn hond is aan de beurten. Moet ook gebeuren. ze even buiten spelen, maar dan heeft hij het weer gehad. Dan gaat hij hopelijk lekker even in zijn mandje liggen. Dus als je... Ga maar even je mandje in. Ga maar even je mandje in. Mand. Ga maar mand. Als je dus je... Uh, limbische. Brei, uh, sorry. Als je dus een training ah. gaat maken... Uh, nou jongens, sorry. Ik moet er even mijn hond wegzetten. Neem me niet kwalijk. Kom maar. Nou, mijn hond luistert echt zo goed. <laughs> hij, kijkt, hij weet precies wat er gaat gebeuren. Ik ga hem nog maar weer even naar buiten zetten. Ja, ik ben deze Appie, Dat kan toch niet? Kom maar. Kom maar naar buiten. Nou, daar zijn we weer hoor. Kan gelukkig allemaal mobiel moet telefoon meenemen. Als je dus gaat beginnen met plannen, daar waren we gebleven, dan is het belangrijk dat je start met het eind in zicht. Nou, als jullie me langer volgen, weten jullie dat ik een grote voorstander ben met starten met het eind in zicht. Waarom? Omdat je dus jouw brein moet gaan vertellen in je onderbewuste waar je naartoe wilt. En dat betekent dus, ja inderdaad Appie Marieke. En dat betekent dus dat je heel concreet en heel helder moet weten wat je doel is. Je doel met ik wil afvallen is niet concreet genoeg. En als je dan zegt, je, mijn doel is 10 kilo afvallen, is ook nog niet concreet genoeg. Als je nou zegt, maar ik wil 10 kilo afvallen voor 1 april... Dan wordt het al iets concreter. Dan hebben we te maken met de zogenaamde smart doelen. Maak het specifiek, maak het meetbaar, maak het acceptabel, maak het relevant en maak er een tijd aan vast. De smart doelen. Dan heb je het concreet gemaakt, maar je hebt het concreet gemaakt enkel en alleen met jouw neocortex. Dus met jouw bewuste brein. En zoals ik net al zei, alleen een plan maken met je bewuste brein, gaat hem niet worden. En dat is heel vreemd, hè? want we denken dus, we maken een planning, we doen goal setting, we weten waar we naartoe willen. Als we dat alleen maar doen, dus door een doel SMART te maken, en nogmaals, SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en binnen een bepaalde tijd, dan ben je nog steeds alleen maar bezig met die neocortex. Je hebt dan wel al een hele goede stap gemaakt. Moet ik eerlijk zeggen hoor. Want de meeste mensen die maken niet helemaal geen doel smart. Die zeggen alleen maar van ik ga starten met afvallen op 1 januari. Nou als je het op dat niveau doet. Dan is het sowieso al kansloos. Dus zorg er in ieder geval voor dat je het smart maakt. Maar omdat dus die, dat limbische brein. Dat dus aangestuurd wordt door ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden. En waarbij emotie. De generaal is, als je daar dus niks mee doet, als je dus alleen maar smart houdt, dan ben je nog niet voldoende gestart met het eind in zicht. Je moet, als je een structureel plan gaat maken om blijvend slank te worden, en je gaat dus starten met het eind in zicht, moet je die smart doel ook nog eens koppelen aan bij voorkeur drie tot vijf emotionele kenmerken. Wat bedoel ik daar nou mee? Je hebt dus een doel smart gemaakt, hè. Ik wil specifiek 10 kilo afvallen. Ik wil, het is meetbaar, meetbaar doordat ik op de weegschaal ga staan en omdat ik mijn omvangmeting ga maken. Uh, het is acceptabel, want uh, ik kan dat behandelen, ik kan dat doen binnen in deze setting. Ik hoef geen gekke diëten te doen enzovoort. Ik ga het doen op normale manier van eten. Het is relevant? Ja, het is relevant, want als ik dat niet doe, dan... Uh, uh, loop ik een verhoogd risico op het krijgen van allerlei wel welvaartziekten? Is het tijdgebonden? Ja, ik wil het realiseren voor 1 april. Snap je wel? Dus dat is het smart. Als je er nu een emotioneel doel aan koppelt... en dan bij voorkeur drie tot vijf emotionele doelen... dan betekent het smart maken van die doelen... dat je bijvoorbeeld zegt... als ik mijn doel die ik smart heb gemaakt heb bereikt... Ja, dan ben ik in staat om drie keer de trap heen en weer te lopen... zonder dat ik pijn aan mijn knieën heb. En dat geeft me een gevoel van vrijheid. Snap je wel? Nu koppelen we er dus een emotie af vast. Als ik mijn smartdoel heb gerealiseerd op 1 april... Euh, dan ben ik in staat om weer lange wandelingen te maken... en daar haal ik zoveel voldoening uit. Emotioneel gemaakt. Als ik mijn smartdoel heb gehaald, dan ben ik in staat om weer een langere tijd met mijn kind of kleinkind te gaan ravotten, fysiek te gaan bewegen. En daar leef ik zoveel plezier aan, want als ik mijn kind of mijn kleinkind zoveel plezier zie hebben, dan geeft mij dat zelf zo'n gevoel van geluk. En ik hoop dat jullie dit begrijpen. Zodra je dus niet jouw smartdoel koppelt aan een emotie, dan Koppel je hem dus niet aan jouw limbische brein. En nogmaals, blijvend slank worden wordt dus gestuurd vanuit jouw gedrag dat bepaald wordt vanuit jouw limbische brein. Dus als we niet dat limbische brein aan meenemen in jouw gedragsverandering, als het dus alleen maar blijft, blijft bij plannen uh, uh, ideeën maken, creatief denken, uh, uh, verbanden leggen enzovoort, dan blijft het dus alleen maar op die neokortexamen. Dat is dus stap 1 dat je gaat doen als je een plan gaat maken voor volgend jaar om te starten met blijvend slang te worden. Start met het eindinzicht, maak je doel smart en koppel daar een 3 tot 5 emoties aan vast. Vervolgens ga je naar jouw... Uh, plan die je kan verdelen eigenlijk in drie pijlers. En die pijlers dat zijn bewegen, voeding en ontspanning. Laten we beginnen met bewegen. We kennen allemaal, nou misschien kennen jullie ze niet, maar er zijn uh, uh, de, de beweegnorm, die is opgericht door uh, de gezondheidsraad in samenwerking met TNO Sport en in samenwerking natuurlijk met de overheid. En die beweegnorm, dat wil eigenlijk zeggen, als we aan deze norm voldoen, dan verlagen we het risico voor het krijgen van welvaartziekten met ten minste 40%. Nou, dat is wel wat, hè? Dus enkel door bewegen verlaag je het risico op het krijgen van, van uh, welvaartziekten met 40% welvaartziekten. Je kent het allemaal wellicht. Hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, diabetes type 2, uh, wat valt er meer over, uh, allerlei vormen van kanker vallen eronder... Uh, uh, uh, astma en COPD, dus, dus, dus longproblematiek. Uh, long maar ook klacht, heel simpele klachten als spataderen, uh, aanbijen, um, uh, veel hoofdpijn. Ook dat valt allemaal in deze range. Rheumatische klachten natuurlijk, die vallen allemaal in deze range. Dus als we er nou voor zorgen dat we aan die beweegnorm komen, dan verlagen we dat risico op het krijgen van deze ziektes met 40%. Nou wat betekent dat concreet? Concreet betekent dat de beweegnorm bestaat uit drie pijlers, namelijk Nederlandse normgezond bewegen, dat is eigenlijk de dagelijkse activiteit, lopen, wandelen, fietsen enzovoort. En dat doe je dan voor 150 minuten per week. 5 keer 30 minuten. Die Nederlandse normgezond bewegen, die is van belang voor al onze stofwisselingsprocessen in ons lichaam. En stofwisselingsprocessen is voor sommige mensen ook nog niet helemaal duidelijk wat het nou betekent. Want stofwisselingsprocessen denken mensen toch nog heel vaak dat het te maken met afvallen. Dat is helemaal niet waar. Stofwisseling heeft niet te maken met afvallen. Stofwisseling heeft maken letterlijk met het stofwisselen, namelijk het opnemen van voedingsstoffen in de cel en het uitscheiden van afvalstoffen uit de cel. En hoe beter dat is, hoe gezonder je lichaam is. Dat is stofwisseling. En deze stofwisseling processen. Die vindt plaats in al jouw cellen. En omdat jouw hele lichaam bestaat uit triljoenen cellen, kan je je voorstellen... dat het zo belangrijk is dat die stofwisseling op pijl is voor je algehele gezondheid. Is dat helder jongens? De stofwisseling is niet... De mate van of iemand meer of minder kan afvallen. Stofwisseling wil betekenen, is jouw lichaam in staat voldoende voedingsstoffen op te nemen en de afvalstoffen uit te scheiden? Dat is ook de reden waarom we water moeten drinken. Water helpt jou niet met afvallen. Water helpt jou de omgeving binnen en buiten de cel gezond te houden. En om dat te optimaliseren, is dus die richtlijn gezond bewegen, of sorry, de Nederlandse norm gezond bewegen, 150 minuten per week tweede item wat daarbij komt is spiertraining. En de richtlijn van, uh, van de gezondheidsraad op het, ge op het gebied van gezond bewegen is dat we twee keer per week 20 tot 30 minuten spierversterkende oefeningen moeten doen. Daarvoor hoef je niet meteen naar de sportschool te rennen, dat kan je gewoon thuis doen. Google eens op compound oefeningen. Compound oefeningen wil zeggen dat je een oefening doet uh, waarbij uh, de beweging over meerdere gewrichten gaat. He, denk hierbij bijvoorbeeld aan een squat. Een squat die gaat over de enkels, de knieën en de heupen. Denk bijvoorbeeld aan een plank. Daar doe je he, eigenlijk heel veel gewrichten. Je schouders, je ellebogen, je heupen, je knieën, je enkels. En denk bijvoorbeeld aan een lunch, uitstappen. He, waarbij je dus ook verschillende uh, gewrichten uh, overstijgt. En daarmee pak je dus meer, uh, uh, ja, meer spieren natuurlijk. Maar het belangrijker is dat je uh, door compound oefeningen train je veel meer effectief omdat je je hele lichaam tegelijk traint. Veel meer spieren tegelijk traint. Veel meer dan een geïsoleerde oefening als bijvoorbeeld een biceps curl, waarbij je dus alleen maar dat stukje biceps pakt. Dat is niet heel functioneel. Want in het dagelijks leven is het niet zo dat je op deze manier even je boodschappentas gaat optillen. Weet je wel, op die een boodschap optillen gebruik je veel meer uh, uh, gewrichten. Namelijk je pols, je elleboog, je schouder. En dus is een compound oefening per definitie veel functioneler voor je dan uh, alleen een ge geïsoleerde oefening. Nou, waarom nou de richtlijn voor gezond bewegen bij uh, 20 tot, uh, tot uh, 30 minuten twee keer per week? Dat heeft dus alles te maken met het sterk houden van je beweegapparaat. Dus we hebben net gezien, de Nederlandse norm gezond bewegen gaat over stoffelingsprocessen. Uh, en uh, de spiernorm noemen we dat, gaat over het beweegapparaat. Dus spieren, botten, pezen en gewrichten. Daaruit bestaat je spierpraat. Dan hebben we nog de laatste. En dat is de zogenaamde fitnorm. En de fitnorm dat is eigenlijk, uh, gaat echt over je hart-longfunctie. Dus dat is twee keer per week, is ook het advies. Ongeveer een half uurtje is genoeg. Meer is, we hebben we niet nodig. Twee keer per week. En dat zorgt ervoor dat we uh, onze hart- en longfunctie sterk maken. Dus moet de intensiteit hoger liggen dan bijvoorbeeld die Nederlandse norm gezond bewegen. Dus dan hebben we met deze uh, beweegnorm, die dus bestaat uit de Nederlandse norm gezond bewegen, de fitnorm en de spiernorm, hebben we ons hele lichaam gekofferd. Namelijk de stofwisseling, het beweegapparaat en het vaatstelsel. Snappen jullie wel? Nou, als we nou een plan gaan maken, want daar hebben we het over deze live, als we nou een plan gaan maken... Hoe kunnen we dat nou het beste doen? Dat kan ik niet vertellen. Want jij weet wat jij het beste kan. Waar je vanuit moet gaan als je een plan gaat maken, is dat je gaat onderzoeken vooral wat je leuk vindt. Dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Als jij nou denkt, oh, ik moet die compound oefening doen, ik moet naar de sportschool, maar ik haat de sportschool, doe dat niet. Ga nog een keer, wat ik net al zei, ga naar Google, zoek op compound oefeningen en ga daar gewoon vier, vijf oefeningetjes doen. Drie keer tien herhalingen, gedurende twintig, dertig minuten en je bent klaar. Uh, als je nou denkt, Nederlandse norm gezonde beweegt, maar ik heb een hekel aan wandelen. Ga niet wandelen, ga gewoon lekker fietsen. Ga tuinieren. Weet ik van, ga desnoods je ramen lappen als je het vindt op schoon te maken. Dus kijk vooral naar wat bij jou past, wat jij leuk vindt, maar ga dat plannen. En niet plannen bedoel ik nogmaals jongens, hoe concreter je bent in de planning, hoe concreter je bent in de planning, hoe meer je geneigd bent om het te gaan doen. Dus niet alleen in je hoofd zeggen, ik ga elke dag 6, 7, 8, 9000 stappen per dag lopen, Nederlandse looggezond bewegen, en ik ga twee keer per week fitnessen, waarbij ik... Een verschil maakt tussen conditioneel zwaar trainen en wat spieroefeningen doen. Dat is niet concreet genoeg. Dat is niet concreet genoeg. Plannen betekent dat je in je agenda gaat schrijven wanneer je wat waar gaat doen. Dat is plannen. En omdat jij dus alleen al die handeling het opschrijven wanneer wat waar in je agenda zet, is de kans vele malen groter dat je het ook gaat doen. Waarom? Omdat jou weer, nogmaals, die cognitieve stress gaat verminderen... waardoor je dus in staat bent om het ook daadwerkelijk te gaan doen... omdat je er eigenlijk niet meer over na gaat denken. Stel je nu voor dat je er niet over na hebt gedacht... dan is de kans veel groter dat je denkt... oh ja, shit, het is maandag, ik zou wat meer moeten gaan, gaan fitnessen vandaag. Ik had met mezelf afgesproken dat ik deze op maandag altijd wat spieroefeningen doe. Maar ja, ik heb geen idee wat ik nu moet doen... En de was ligt er nog en ach, het is nu bijna einde van het jaar. Laat maar. Die kans ontneem je als je gaat plannen. Concreet gaat plannen. Wanneer, wat en waar. En dat in je agenda gaat zitten. En uh, even kijken, ik zie een vraag van Marieke. Wat is een compound oefening? Marieke, ik heb het net helemaal uitgelegd. Dus wellicht kan je nog een keer de week later nog even deze video bekijken. Uh, en dan... Uh, uh, Wordt het wellicht nog een keer duidelijker voor je. Nogmaals jongens, als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik wil ze met alle liefde beantwoorden. Uh, dus dat is, wat hebben we nu gehad? We hebben het gehad, 1. Start met het eind in zicht. Maak je doelen niet alleen smart, maar koppel daar vier, drie tot 5 emotie, emoties aan. En twee. Plan en maak je concreet je doelen en zet die in je agenda. Dan gaan we het hebben over ontspanning. De derde, tweede pijlen in onze vitaliteitsblijvend slank plan. Ontspanning is echt een onderschat ding. Ook, moet ik eerlijk bekennen, voor mijzelf. Ik ben zelf ook niet zo'n goede planner ter ontspanning. Behalve dat ik het denk opgelost te hebben. doordat ik een ochtendritueel heb ingelast. En dat doe ik al sinds een jaar of twee. Waarbij ik elke ochtend yoga doe en mediteer ontspannen zorgt ervoor en op de juiste manier ontspannen dus niet ontspannen oh ik moet nu ontspannen, oh ik, moet nu ontspannen oh ik moet nu ontspannen maar ik heb eigenlijk geen zin in hè. echt jezelf overgeven aan die ontspanning zorgt ervoor dat je weer meer in staat bent dat jouw neocortex jouw gedrag weer gaat overnemen met andere woorden ontspanning zorgt ervoor dat jij jouw limbische brein, die constant maar doorratelt. Ik heb het net al gezegd, hè? een miljoen keer meer neurologische verbindingen dan je neocortex. Die ontspanning die zorgt ervoor dat je even dat limbische brein de mond kan snoeren. En als je dat kan doen, ben je dus in staat om meer ruimte te creëren in die neocortex waar dus jouw plannen liggen, waar jouw bewuste brein ligt. En dus ook jouw bewuste keuze in wel of niet dat koekje nemen. Snap je wel? Ontspanning plannen is net als met sporten, is dat je dus in je agenda gaat zeggen wanneer, wat, waar, waarom. En dat kan dus zijn, één keer per week ga ik tenminste een gezellig iets doen met een vriendin. He, dat is ontspannen. Dat kan misschien niet eens live. Misschien gewoon via een gezellige Zoom-sessie. Of misschien ga je gewoon eens even de tijd nemen om je vriendin te bellen. Niet tussen twee meetings door van, oh shit, ik heb mijn vriendin al heel lang niet gebeld. Laat ik die eens even bellen. Nee, plannen. Zullen we eens even lekker gaan bijklitsen. En ik maak hier ruimte voor op die en die dag. Plannen. Plan dus ook je... Nou ja, of, of wel een ochtendritueel, of wel een meditatiesessie. of ga gewoon lekker in bad. Maar plan het, plan het. Zet in je agenda. Het gezin kan me gestolen worden. Al is de wasberg tot hier, al ligt de strijdgoed tot daar. Maar op donderdagavond tussen acht en negen is het tijd voor mij om lekker in bad te gaan. Lekker een maskertje te nemen, mezelf te verwennen enzovoort. En het gaat er dus dan heel erg om dat je daar echt ook bewust mee aan de gang gaat. Dus niet, wat ik net al zei, oh ik moet nu ontspannen, wat zal ik eens gaan doen? Nee, ook bewust zijn van je ontspanning. En we hebben, en bij volk, ja mijn voorkeur is toch wel heel erg, mijn ontspanning vind ik heel erg in het zijn in de natuur. We weten ook dat natuurlijke omgevingen, groene omgevingen, ook wat doet met jouw brein. Want door die ontspanning maken we eigenlijk onze alfagolven, het zijn allemaal neurologische golven in onze hersenen, die verlagen we naar tetragolven, beta golven. waardoor je in staat bent, nogmaals, om weer jouw neocortex de controle te laten hebben over jouw limbische brein. Super essentieel. Ontspanning is natuurlijk ook een stuk goed slapen. Dus ook daarbij moet je gaan kijken, hoe kan ik beter gaan slapen? Nou, je begint natuurlijk altijd met die standaard dingen. Hè? Een uur, twee uur van tevoren, niet meer op je telefoon, niet meer op beeldschermen. Geen koffie, geen alcohol en dat soort zaken meer. Nou, wil je daar meer over weten, vraag ze gewoon in de groep. Dan weten wellicht andere mensen daar jou een antwoord op te geven. En anders schiet ik je te hulp. We weten, steeds meer wordt er bekend dat een... Een goede nachtrust, we noemen dat slaaphygiëne, dat dat essentieel is om je stressreductie te verminderen. Ontspanning zorgt er per definitie voor dat je stress wordt gereduceerd. En als je die stress kan reduceren, komt die weer, heb je weer meer grip op je neocortex en kan je weer dat limbische brein tot zwijgen brengen. Plannen ook van deze. Ontspanningsmethodes. En ga dan niet denken, oh iedereen is aan het mediteren en dat is super hip en ik moet het ook maar eens gaan doen. Nee, als het je niet ligt, ligt het je niet. Dan zoek je een ontspanning in iets anders. Dan zoek je ontspanning in een wandeling. Dan zoek je ontspanning in een goed boek lezen met een lekker kop thee. Dan zoek je ontspanning in gewoon te gaan zitten en naar buiten te kijken, desnoods. Whatever. En als je nou moeite hebt met ontspanning, zoals ik dat persoonlijk heel erg ervaar, dan... Uh, kan je kijken of je het functioneel kan maken. Zoals ik bijvoorbeeld, hè, mijn ontspanning doe ik dan echt met mijn hond lopen. Dat is voor mij ontspanning. En nog kom ik heel vaak in de verleiding hoor. En dat is, echt niet, dat is echt niet soms, maar dat is echt heel vaak. Om ook in die wandeling nog te gaan werken. Door bijvoorbeeld een podcast te luisteren of een training te doen. Maar eigenlijk zou je dat dus ook niet moeten doen. Om dat te voorkomen dat ik mij... Ja, ervaarde dat ik dat eigenlijk steeds meer ging doen. Je bent toch een uur onderweg als je een goede wandeling gaat maken met je hond. En ik denk, jezus, dan ben ik een uur kwijt en kan ik een uur niet werken. Dus zet ik een podcast op en dan pak ik twee vliegen in één klap. Dat is dus niet de juiste ontspanning. En daarom heb ik twee jaar geleden besloten om elke ochtend, of tenminste vijf keer per week, een ochtendritueel af te handelen. Waarbij ik dus echt, echt, echt focus op die ontspanning. Dus... Net als met het sporten, allereerst onderzoeken wat je leuk vindt. Vervolgens kijken hoe en waar past dat in mijn agenda. En als je het in je agenda schrijft, zet je dus niet in je agenda alleen me-time, wat je heel vaak ziet. Hè? Of tijd voor ontspanning. Nee, je zet dus in je agenda ontspanning, dubbele punt, tijd om een vriendin te bellen. Ontspanning, dubbele punt, lekker in bad gaan en dat en dat. Dus ook weer om die cognitieve stress te voorkomen. Ga je ook wat, wanneer, waarom, opschrijven in je agenda. <coughs> Weet je wat anders de verleiding is jongens? De verleiding is dan anders zo, eenv e zo eenvoudig en makkelijk en, en, en, en, en logisch. Omdat je weer eigenlijk gewoon dat, neo, of dat, die, die, dat limbische brein gewoon zijn gang laten gaan. Weet je hoe het anders gaat? Je denkt van oké okay, ik heb een uurtje ontspanning gepland. Wat zal ik nou eens gaan doen? Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ga doen. Maar ja, ik moet toch die mail afmaken. Ik moet toch even die brief afmaken. Ik moet toch even mijn plan voor volgend jaar gaan schrijven. Nou, weet je, ik ga... Dan tenslotte, de laatste bij de planning om blijvend slank te worden volgend jaar, is de voeding. En zoals jullie weten, ik ben voedingsdocent. Misschien weten jullie het niet. Ik ben voedingsdocent. Voeding is eigenlijk mijn core vak. Daar ben ik ooit mee begonnen in 1994... En eh, nou ja, de eerste tien jaar, tot, nou, misschien wel nou, de eerste 15 jaar wellicht eh, van, van mijn werk als consulent, eh, trainer, ben ik eigenlijk alleen maar op de traditionele manier met voeding bezig geweest. Dat wil zeggen, ik laat mijn klanten een, een, een, een dagboek bijhouden, ik analyseer wat ze eten en vervolgens maak ik een voorbeeldmenu of een, of een eh, advies van voeding. En sinds, 2019, sorry, sinds 2010 ben ik een beetje, gaan omscholen, of beetje ben ik gaan omscholen naar coach en ben ik eigenlijk steeds meer tot de ontdekking gekomen dat voeding super essentieel is voor de gezondheid voor je lichaam, maar niet essentieel is om blijvend slank te worden. En dat klinkt een beetje raar wat ik nu zeg, want we weten, hè, afslanken is primair het creëren van een negatieve energiebalans. Maar de focus op voeding, en vooral dan de focus op voedingsproducten, is iets wat je niet moet gaan doen. En als je dat gaat beseffen, dat voeding niet product, dat het niet om producten gaat, maar dat voeding een algemeen uh, iets is wat jij moet voeden, hè? En waardoor je je sterker gaat voelen en waardoor je je fitter gaat voelen en uh, waardoor, je, uh, waardoor je meer energie gaat krijgen. Als je het op die manier gaat benaderen, dan gaat het om dat je nu eens uh, gaat inzien dat uh, het helemaal niet zo is. Dat een mars altijd gezonder is of beter is dan een broccoli en als voedingsdocent begrijp ik dat dit een beetje raar klinkt maar stel nu hè het is altijd de manier van eten wat je eet is altijd contextgevoelig en wat je eet is altijd afhankelijk van uh, hoe je leeft en wat we Bijvoorbeeld, als ik nu zeg, een mars is niet per definitie slechter dan een broccoli, dan zal, dan zal je wellicht zeggen, nou Mira, wat zeg jij nou? Maar stel nu, als ik je nou zeg, iemand heeft een marathon gelopen, dan is die mars echt vele malen functioneler dan een broccoli. Snap je wel? Dus het is altijd contextgevoelig. En daarom ben ik zo tegen alle diëten die je maar kan bedenken. Jullie weten het inmiddels, ik heb een, een, een bloedje dood aan dieet. Waarom? Omdat ik weet, door mijn 25 jaar ervaring... met alle diëten die ik heb doorgelicht en alle diëten die ik ook zelf heb geprobeerd... weet ik dat diëten uiteindelijk het probleem waarom je ging diëten... namelijk overgewicht, op de lange termijn alleen maar erger maakt. Namelijk, je wordt zwaarder als je stopt met diëten. En dat heeft alles te maken omdat wanneer we willen afvallen... We zo gefocust zijn op dat dieet, op calorieën, op de macronutriënten, op de, uh, op de verhoudingen, op de micronutriënten enzovoort. Dat we vergeten te leven. En als we vergeten te leven, dan sluiten we per definitie dat limbische brein af. Namelijk daar waar je emoties, gevoelens en niks zit. Dieëten gaat via je neocortex. En die neocortex hou je maar een bepaalde periode vol. Waarom? Omdat er. Die miljoen keer meer signalen vanuit jouw limbische brein zien jou een, geven jou een trigger. Zien jou een vriendin waar je ooit ruzie mee hebt gehad. Denk je: fuck het met die, dat dieet. Ik ben nu alweer kwaad omdat ik die vriendin zie en zij nog steeds geen excuses heeft gezien. Weg met dat ketogeen dieet. Ik ga lekker dat paar koekjes op vreten. Zo werkt dat in de praktijk. En dat is waarom wij zeggen bij Fitspel: het heeft geen zin om te dieeten. Voedingstips daarentegen, ja, hebben wel zin. Het is zinvol om te weten hoe je ervoor kan zorgen dat je minder calorieën naar binnen krijgt. Het is zinvol om te weten waarom die 25 van groente van belang is. En als we het dus hebben over planning van voeding, dan gaat het heel simpel bij mij, wat mij betreft, heel simpel. Om ook weer, net als wat ik net zei, dus zoals in het algemene planning maken voor het nieuwe jaar, gaat het om dat je gaat bedenken, wat wil ik met mijn voeding? Wat wil ik dat met mijn, wat is mijn relatie met die voeding? Ga daar eens over nadenken. Stop eens met hoe moet ik afvallen? Welk dieet moet ik nou eens gaan doen? Nee, start nou eens met te denken, wat is mijn relatie met voeding? Misschien komt er al iets wat op. Laat het me alsjeblieft weten als je zoiets hebt van, ik heb er wel over nagedacht. Mijn relatie met voeding is dit. Ik ben een emotieeter. Uh, ik uh, eet uit frustratie. Ik eet uit stress. Uh, ik eet wanneer ik ruzie heb gehad. Laat het eens even weten jongens. Deel het eens even hier in de groep. Want als je dat niet als eerste gaat aanvragen. Dan kan je het aankomende jaar. Want er zullen wellicht weer nieuwe diëten op de markt komen. Kan je weer dat nieuwe dieet gaan proberen. En ik zal je verzekeren. Dan zal je het resultaat krijgen wat je altijd kreeg. Omdat je weer doet wat je altijd deed. Namelijk je valt even af. En vervolgens kom je weer aan. Alles wat je hebt genoemd, zegt Cynthia. <laughs> ik herken het hoor. Ik zeg het ook vanuit eigen ervaringen. Dus het is super logisch. Hoop dat je nu echt inziet hierom. Dat diëten, om, tenminste om blijvend slank worden. Want ik, ik zeg altijd een verschil. Hè? Er is altijd een verschil tussen blijvend slank worden en afvallen. afvallen als je wilt afvallen, een paar kilo even voor de zomer. Prima met een dieet. Maar kom dan niet huilie-huilie doen als je in het najaar weer 10 kilo of 11 kilo bent aangekomen. Mijn doel bij Fitspel is jou blijvend slank te, uh, te laten worden, waardoor je dus nooit meer hoeft te diëten. Nooit meer die frustratie hebt van jou, -jo enzovoort. En nou komen er berichtjes binnen hoor. Uh, ja, één zegt Sylvane, eten als troost en bij stress uh, geldt voor mij ook, zegt Astrid. Beloning zegt Amber. Leonie zegt, ik eet als ik moe ben. Ja, dat is, maar dat is eigenlijk best wel een logische. Mensen die moe zijn gaan eten, dat is eigenlijk een hele logische. Omdat je lichaam gewoon energie vraagt. He? Energie vraagt. De, keuze, de belangrijkste is dan, Leonie, als je moe bent, pak je dan een goede keuze. Of ga je toch verleiden van, ik ben niet moe, ik heb geen zin, en het is allemaal zwaar en het, ik zie het niet zitten. Kom maar hier met, weet je wat, ik ga wel eventjes een patatje halen. He, dus daar gaat het natuurlijk om, hé, hey, kan ik weer stilstaan bij, wat is mijn relatie met eten? En in de coronatijd gaat het mis, zegt Marianne, wat leuk dat je er kijkt Marianne. En dan betekent dus dat we, waar ik het eerst begin al over heb gehad, dan heeft dat dus weer te maken met, waarschijnlijk met stress of verveling. Waardoor je dus weer die cognitieve, uh, cognitieve stress aanwakkert. Even kijken, Leonie zegt nee, ik maak vooral slechte keuze. Vooral als ik het gepland heb wat ik ga. Vooral als ik niet gepland heb wat ik ga eten. Ja, precies, hè? dus daar gaat het over: deze live planning. De essentie van planning, waarom het zo van belang is. Dus inderdaad, nou ja, ik weet niet of jij bent volgens mij later binnengekomen, Leonie. Kijk nog eens later deze video terug, dan zal je zien dat het dus echt te maken heeft met: uh, ja, uh, met jouw brein. Waarom je dan die verkeerde keuze maakt. Dus, plannen maken voor het volgend jaar met betrekking tot je voeding. In essentie gaat het er dus om dat je eerst jezelf gaat afvragen wat is mijn relatie met voeding. Kan ik voeding zien als voeding of zie ik voeding als vulling? Vraag jezelf eens af en bedenk jezelf eens dat wanneer honger niet het probleem is, is vreten niet de oplossing. En, en als je daar eens nou over gaat nadenken, en je gaat gewoon eens gaan zitten, en dat bedoelen we met plannen, hè? we bedoelen met plannen ook inzicht creëren. Je weet, Fitspel gaat over blijvend slang worden door persoonlijke ontwikkeling. En dat heeft dus te maken met dat je de tijd gaat maken om te onderzoeken, Waarom je nou die 10, 20, 30 jaar, voor sommigen al, steeds maar weer in diezelfde valkuilen valt. Onderzoeken waarom het fout gaat, is natuurlijk de essentie om een blijvende structurele verandering tot stand te brengen. En even kijken hoor, Sylvia zegt, ik weet het allemaal, maar, het, maar met kerst dit jaar toch echt ongezellig. Waardoor lekkere ervaring met een soort compensatie absoluut He, dus ook weer dat, hè? dat, dat gevoel van ik heb troost nodig, ik mag het, ik verdien het. He, terwijl je, en dat komt, ontstaat, echt jongens, dat ontstaat vanuit stress. Want Sylvia heeft, uh, heeft fitspel bij ons gespeeld en Sylvia weet als geen ander, als alle fitspelers fiets, die nu ook kijken, je weet dat wanneer je uh, met je neocortex zou bedenken, Gestrest is zo ongezellig nu in COVID-tijd. Ik heb het wel verdiend. Jouw neocortex weet donders goed dat dat niet de beloning is waar je naar op verzoek bent. Dat is je neocortex. Maar omdat we die stress ervaren, wordt die neocortex weer uitgeschakeld door die verschrikkelijke limbische brein. Het is geen verschrikkelijke limbische brein hoor, want we hebben hem heel erg nodig. Maar we hebben hem wel geprogrammeerd zoals die uitwerking die dat nu heeft. Die uitwerking is geprogrammeerd. Die gedachten in dat limbische brein: van ik voel me kut, ik voel me ellendig, ik heb stress, ik ga vreten. Dat is geprogrammeerd door jouzelf. Door de ervaringen, gebeurtenissen en de emoties die jij in het verleden, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit hebt doen ontstaan. Maar jij bent in staat om dus dat limbische brein te resetten. Om dat onderbewuste te gaan resetten. Dat is zo tof. Jij bent daartoe in staat. Om daar steeds, en dat doe je dus, praktisch, er zijn veel, natuurlijk veel meer handvatten die daartoe leiden, maar praktisch door dus te gaan plannen. Door te weten waar je toe gaat. Nou, je weet het, Fitspelers starten altijd de eerste week alleen maar met inzien waarom je iets wil. Waarom je iets wil veranderen. Waarom zou je godsnaam dat lekkere glas wijn laten staan? Als je er niet over nadenkt jongens, en die wijn staat voor je, omdat het nu eenmaal een rare tijd is deze, dan denk je, oh lekker wijn. Zonder na te denken. Maar als je er dus weet van tevoren, hé, hey, wat is mijn relatie met voeding? Wat haal ik daaruit? Hoe voel ik me daarbij? Waarom kan ik daar niet op een normale manier mee omgaan? Waarom verleid ik mij tot het nemen van zes koekjes in plaats van één koekje? Als je dat niet gaat onderzoeken, dan verval je steeds in oud gedrag. Simpel. En dan ga je al die energie steken in weer een nieuw voornemen volgend voor jaar. En weer drie weken helemaal je best doen. En dan weer helemaal de scheid krijgen als je zegt, ik heb het helemaal gehad. En helemaal gefrustreerd raken als je drie weken later weer zwaarder bent dan dat je bent begonnen. Stop daar nou eens gewoon mee. Dus start met planning met voeding. Met onderzoeken, wat is jouw relatie met die voeding. En vervolgens ga je plannen. Vervolgens ga je plannen. En vervolgens ga je plannen op... Normale voeding, dat is mijn vuist. Maar natuurlijk, in deze normale voeding is een hele grote range. Je kan natuurlijk zeggen, ik ga, uh, uh, ik ga um, vegetarisch eten. Top, kan, helemaal prima. Je gaat bijvoorbeeld zeggen, ik wil wat meer eiwitrijk eten. Prima, het zou sowieso mijn advies zijn, als je boven de 50 bent, om wat meer eiwitten te gaan eten eiwitten geven een verzadigend gevoel en daarbij zijn ze minder calorierijk dan vetten natuurlijk dus dat zou een keuze kunnen zijn maar veel belangrijker is is dat je gaat plannen wat je gaat eten en de ene keer kan dat de ochtend ontbijt kwark zijn en de andere keer kan het een verkoren boterham schijn. dat maakt in essentie niks uit want voeding nogmaals net zoals ik zei met die broccoli en de snicker of die mars het gaat niet om het product het gaat om de totaliteit dus het gaat er niet om dat je gaat kijken, oh is die amandel nou gezonder dan een walnoot? Dat is echt gaan mierenneuken naar marsje. Kapt ermee. Niet interessant. Je gaat kijken overal. Overal. Hé, hey, en als ik dus de hele week helemaal prima heb gegeten, jongens, dan kan af en toe een patatje, één keer in de twee weken, echt geen kwaad. En als je nou de hele week goed hebt gelet en je hebt je 2,5 ons moeite gegeten omdat je focus is geweest. En je gaat vrijdag uh, een, een uitgebreide maten koken en je wilt daar een glas wijn bij. Jongens, het kan geen kwaad. Het kan gewoon. Punt. Of het gezond is voor je lichaam, alcohol aan zich, nee. Maar in de overall situatie van jouw hele lichaam kan het geen kwaad. Snap je wel? Dus, dus kijk gewoon. Maak gewoon voor jezelf eens een schema. Maak een planbord, koop een planbord, of zet het in je computer, of zet het in je agenda, of op welke manier dan ook. Zet gewoon neer, maandag, maandag is dit mijn ontbijt, mijn lunch en mijn warme maaltijd. Hou je daar aan. En ook dit weer heeft dus weer te maken met het plannen, waardoor we dus die cognitieve stress gaan ontzien. En als je dus weet, oké okay, maandag heb ik, heb ik groentesoep op het programma staan, oké okay, haal ik mijn spullen voor de groentesoep. Of nog beter, je koopt in één keer al je boodschappen voor de hele week zodat je ook niet weer stress hebt, van ik moet nog naar de winkel en die covid en ik vind het helemaal niet fijn in de winkel enzovoort. Hè? Dus ook daarmee dat zijn dat allemaal signalen waarbij je dus de stress kan reduceren. <coughs> Hoe ver je gaat in die omschrijving is natuurlijk aan jou. Ik, ja, ik, ik ben eigenlijk van het heel simpel houden. Weet je wel, ontbijt, uh, kwark met drie gesneden walnoten. Of uh, kwark met drie gesneden walnoten en drie dadels, twee dadels. hè uh, lunch uh, salade met tonijn uh, warme maaltijd uh, ik heb vanavond heb ik uh, spersiebonen met aardappelen en een vegaburger punt that's it kost niet veel tijd kost niet veel werk even nadenken plannen in je agenda weten welke boodschap je moet gaan halen en je houden aan je planning Natuurlijk, natuurlijk als het een keer misgaat, omdat er iets tussendoor komt, omdat je vriendin je, uh, je nodig hebt en je daardoor uh, daar blijft eten in plaats van dat je thuis gaat eten. Natuurlijk, we leven, weet je wel. We leven, dus je moet ook ruimte houden om enigszins flexibel met deze, uh, uh, met deze uh, planning om te gaan. En eigenlijk, als wij, mensen mij nu altijd vragen, ja, wat is nou gezonde voeding? Nou, de mensen die nieuw zijn in deze, uh, in deze uh, groep, in deze community, die, en ze hebben een e-mailadres achtergelaten, dan heb je van mij ook de pdf 15 regels gezonde voeding gekregen. Uh, mensen die die niet hebben ontvangen en willen ontvangen, zorg dat iemand hier in de groep krijgt. Meld, zorg dat die persoon zich aanmeldt met een aantekening dat jij dat bent en dan stuur ik hem ook naar jou door. Dat is helemaal leuk, hè? want ik wil natuurlijk gewoon heel veel leden in deze groep. Want ik wil gewoon heel veel mensen bereiken. Ik wil gewoon dat mensen gaan inzien dat, dat blijvend slank worden een totale andere methodiek vergt dan uh, afvallen. Um, waar was ik met mijn verhaal? Uh, <coughs> als je dus. Um, uh, waar was ik met mijn verhaal? Sorry, ik ben hem even kwijt. Marian is erbij gekomen. Hartstikke leuk. Marian, wat leuk dat je kijkt. Als je nu. Um, als je nu gaat kijken naar de totale voeding wat je eet op een dag. Oh ja, daar was ik gebleven. Als mensen mij vragen, Mira, wat is nou gezonde voeding? En, um, en als je nou een voorbeeld menu wilt hebben, jongens, ga dan even naar mijn website. Mijn website wordt volgende week, uh, gaat even uit de lucht. Dus doe dat even snel. Om een website zie je een, een pagina met uh, uh, blogs en podcast. En in die blogstukje in die blog uh, stukje, daar staat ook voorbeeldmenu. Dus mocht je nou zeggen van, nou, ik heb wel, ik wil graag toch een voorbeeldmenu hebben, ga even naar www.fitsbel.nl en daar zie je in, onder het kopje blogs, onder menuetje blogs, zie je ook, moet je even scrollen, zie je ook een voorbeeldmenu. Dus mocht dat voor jou een leidraad zijn. Print hem uit, natuurlijk, als je, dat, als je daar uh, wat aan hebt, maak er gebruik van. Maar als je dan mij vraagt, wat is nou gezonde groente, of wat is nou gezonde groente, wat is nou gezonde voeding, dan zijn er voor mij maar echt een paar pijlers die bepalen of je voeding goed is. En eigenlijk zijn het er maar vier of vijf. Vier, denk ik. Allereerst, je 2,5 ons groente per dag. Als je daar nou eens mee gaat starten, dan zal je zien dat er enorm veel gaat veranderen. En niet een keer, maar 30 dagen lang 2,5 van schoenen per dag gaat eten. Dat lukt je dus niet in je warme maaltijd. Dat moet je dus ook als tussendoortje doen. Jullie hebben het wel vaak genoeg waarschijnlijk gezien, hè? die foto's die ik voorbij heb. Als ik mijn werkdag begin, heb ik een heel bord vol. Wat ik op tafel hier op mijn bureau zet. Ook dat noemen ze nudging, hè? dus verleidingen. Dus dat je er niet over na hoeft te denken. Je pakt makkelijker als het er staat. Als tussendoortje dus ook je rauwkost. Je wortel, je groenten, je tomaatjes, whatever. Zorg dat het voor je neus staat. Zorg dat het naast je computer staat. Niet dat je denkt, oh ja shit, ik moest nog 2,5 van schoenten eten na je warme maaltijd. Weet je wel? Dus ook dat is planning, natuurlijk. 2,5 van schoenten, 2 stukken fruit, altijd volkoren producten. En 2 liter water per dag. Als je daar gaat beginnen, jongens. Dan hoef je wat mij betreft helemaal niet te lopen stressen over... Is een tomaat nou beter dan een komkommer? Is een bal nou, nou beter dan een, dan een amandel? Dat is echt gemierenneuk in de marsje. Daar heb je geen moer aan. Hou het nou eens even bij deze vier standaard tips. En ga die nou eens even integreren. 2,5 van groenten, 2 stukken fruit alleen voor koolproducten. En 1,5 tot 2 liter water per dag. Laat dat je startpunt zijn. En voor de rest plannen. Dus wat ik net al zei. Voor de hele week. Wat je ontbijt, ik ga even naar mijn horloge kijken, ik ga bijna een eind te maken. Wat je ontbijt, lunch en warme maaltijd is. En dan tussendoor is dat die groente en die fruit. Toch? Als je daarmee gaat starten jongens. En je pakt je ontspanningsplan. En je pakt je beweegplan, waar ik het dus eerder over heb gehad. Dan ben je op de hele goede weg. Dus ik wil het afsluiten met de samenvatting. Als je een plan gaat maken voor volgend jaar om blijvend slank te worden als start. Punt om blijvend slang te worden. Dan ga je allereerst zitten en bedenken, ik ga starten met het eind in zicht. Wat wil ik, waarom wil ik dat? Je maakt je doel SMART en onder die SMART paraplu maak je drie tot vijf emotionele doelen. Vervolgens ga je in de planning je beweegplan maken. Bewegen, wat ik net al zei, uit de drie pijlers... Nederlandse norm wegen, bewegen, fitnorm en spiernorm. En je gaat kijken waar past dat. Maar vooral ga je kijken wat vind ik leuk. Deze zet je in je agenda niet alleen plannen maandag 11 tot 12 ga ik sporten. Nee, je gaat in je agenda zetten maandag 11 uur ga ik 20 minuten fietsen en, 12 minuten, uh, en 20 minuten spierversterkende oefeningen doen. En deze oefeningen print ik uit en hang ik ergens op. Dat is concreet plannen. Ja? Voor de ontspanning, hetzelfde verhaal. Je gaat bedenken, wat vind ik leuk? Waar haal ik nou echt ontspanning bij? Hoe kan ik, wat kan ik nou doen waarbij ik niet ga nadenken over andere zaken, maar alleen met mezelf bezig hoef te zijn? Ook dat zet je in je agenda. Wanneer, wat, waarom? Dus niet me zetten in mijn agenda. Uh, maandagavond 8 tot 9 is me Nee, maandagavond 8 tot 9 ga ik een half uur bellen met mijn vriendin en ga ik een half uur lekker in bad liggen met de groen. Met een lekker kop thee. Ja? En tenslotte de laatste. Plannen van voeding. Zet in je agenda voor gedurende een week. Wat je ontbijt, lunch en warme maaltijd is. Zorg dat je die boodschappen in huis hebt. Zodat je cognitieve stress ontlast wordt. En houd je daaraan. En houd als tussendoortje alleen maar je rauwkost en je fruit. En jongens, ik zal je zeggen. Als je dit de tijd voor neemt Om dit echt te gaan doen. Dan gaat er wat gebeuren volgend jaar. That's it. En dankjewel voor het likeje. Ik hou van likejes. En alsjeblieft, als jullie denken van mensen hebben hier wat aan, stuur gerust deze, uh, nee, deze video door. Kan, niet, kan je niet doorsturen omdat het een besloten groep is. Maar stuur, vraag nodig mensen uit om naar deze pagina of deze groep te komen zodat ze ook deze video kunnen zien. En zodat ze ook de 15 regels gezonde voeding op de e-book kunnen ontvangen. Jij ontvangt hem dan ook als je dat wilt. Als je even laat aangeven dat de persoon door jou in de groep is beland. En um, uh, kijk eens even waar je naartoe wilt volgend jaar. Ga eens kijken wat jij echt, echt, echt wilt. Want laten we in godsnaam jongens van 2021 een jaar maken... Waar er kansen opgeraapt moeten worden. Want die kansen jongens, die zijn er. Ik kan het, jij kan dat, iedereen kan dat. We moeten het enkel alleen maar doen. En dat start met een goed plan. Dank jullie wel weer voor jullie aanwezigheid en tijd. Er zijn veel mensen die hebben gekeken, hartstikke leuk. Nogmaals, als je mensen weet, nodig ze uit in deze groep. Deel deze groep alsjeblieft zodat ook deze mensen, het kunnen lezen. de nieuwe mensen moeten dan drie vragen invullen waarbij ze ook een e-mailadres achterlaten. En dan kan ik dat pdf doorsturen. En als je dan even op de opmerkingen laat bijschrijven dat ze via jou komen, dan zorg ervoor dat jij ook dat e-book 15 Regels Grondervoeding ontvangt. Um, that's it. Tot de volgende woensdag. Elke woensdag, hè, jullie weten het, elke woensdag half tien uh, live hier op, uh, in deze groep. Ik geef van tevoren aan waar we het over gaan hebben. Dank jullie wel. Tot ziens. En als ik jullie niet meer spreek, heel goed uiteinde. Doei, doei.